Yo, dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op YouTube. Waarschijnlijk ook op Bitshoot en hoogwaarschijnlijk op, op Odyssey. Ik moet, ik moet echt even kijken waar ik deze video op upload. Maar daar waar ik hem upload, bedank ik je wel voor, de, voor het, um, hoe zeg ik dat? het klikken, aanklikken van deze video. Top. Geef mij nu al een duimpje omhoog. Waarom? Denk je dat de video nog niet is geëindigd? Dat weet ik. Maar, je vindt me gewoon een hele toffe gast. Mijn virus vindt je hartstikke leuk. Ik vind me gewoon, vindt het gewoon aardig, dat is het eigenlijk. Daarom geef je mij een duimpje omhoog. Dankjewel. En vandaag gaan we het hebben over... Tuberculosis. Tuberculose. Daarover gaat het hebben. En ik ga heel dit artikel, ga, ga ik het... Nou, niet, niet heel dit artikel, want dus, zoals, zoals je leest is het echt tafteslang. Dus uh, ik, hoop, ik, ik hoop dat ik in een kwartier tijd kan redden. In mijn Samsung Galaxy Watch 4 even instellen. Nog geen reclame. 10 minuten een kwartier. Oké, okay, we kunnen beginnen. Een totaal van anderhalf miljoen mensen zijn gestorven van tuberculose in 2020. Inclusief de 214.000 mensen met HIV wereldwijd. Tuberculose, of TB, is de 13 meest belangrijkste doodsoorzaak en de tweede meest belangrijkste... ...en uh, de in second infectious Tweede belangrijkste besmettelijke doder. Zegt het goed? En, en, en, en de tweede belangrijkste besmettelijke moordenaar. Dat was meer, moordenaar. Na COVID-19: boven HIV-AIDS. In 2020: een verwachte 10 miljoen mensen werden ziek van tuberculose, wereldwijd 5,6 miljoen mannen. 3,3 miljoen vrouwen en 1,1 miljoen kinderen. Tuberculose is aanwezig in alle landen en alle leeftijdsgroepen. Maar tuberculose is uh, geneesbaar en voorkombaar, is te voorkomen. In 2020 1,1 miljoen kinderen werden ziek van tuberculose wereldwijd. Kinderen en adolescenten uh, is, wordt vaak over het hoofd gezien door zorgprofessionals... Uh, ...zorgverleners en kan moeilijk worden gedigitaliseerd en behandeld worden. In 2020 de 30 hoogste burden... ...de 30 verantwoorde landen met een hoge tuberculose last... ...zijn goed voor 86% van de nieuwe tuberculose gevallen. Acht landen zijn verantwoordelijk... Of nou ja, verantwoordelijk zijn uh, aan, hoe zeg ik dat, account voor twee derde van het totaal, waar India uh, nummer 1 staat. Daarna volgt China, Indonesië, de Filipijnen, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Zuid-Afrika. Zuid Multimedicijnresistentie tuberculose, MDR-TB, blijft een publieke gezondheidscrisis. En een gezondheid vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Alleen, uh, in, alleen slechts ongeveer 1 op de 3 mensen met resistente tuberculose kregen in 2020 toegang tot behandeling. Wereldwijd uh, tuberculose resistentie, valling, about 2% per jaar... ...tussen 2015 en 2020 en de cumulatieve reductie was 11%. Dat was over, dat was halfway, dat was over de helft van het einde, tuberculose-strategie, mijlpaal of 20% reductie tussen 2020, 2015 en 2020. Een verwachte 66 miljoen leven... ...werden gered door tuberculose diagnoses en behandeling tussen 2000 en 2020. Wereldwijd uh, uh, bijna, bijna 1 op de 2 tuberculose geïnfecteerde huishouden werd geconfronteerd hoger dan 20% of de eigen of der of hun uh, of hun huishouden inkomen. Volgens de laatste nationale tuberculose patiënt. Patient, uh, patient Survey data. Oh. Oh. Kosten Kostenonderzoeksgegevens. De wereld is, is er niet in geslaagd om de mijlpaal van 0% tuberculose patiënten en hun huishouden... Uh, confronterend catastrofische kosten. Voor ons, van een resultaat van tuberculose ziekte in 2020. Dus de wereld is er niet in geslaagd. om 0% tuberculose. de wereld heeft een mijlpaal van 0% niet bereikt. Dus er is nog steeds tuberculose in de wereld. En zometeen ga ik het hebben over tyfus. Want. Uh, ik zal even vertellen, tyfus werd ontwikkeld, werd gecreëerd door de, door de Rickettsia bacterie. En de Rickettsia bacterie bijt in je huid, bijt in je huid, dus in je huid, waardoor je werd besmet met tuberculose. En dan kun je echt goed ziek worden, ik laat je zometeen wat beelden zien. Tuberculosepatiënten en hun huishouden worden geconfronteerd met catastrofale kosten als gevolg van de tuberculoseziekte in 2020. Bij 2022 13 miljard dollar is nodig annually, jaarlijks voor tuberculosepreventie, diagnose en behandeling en om te zorgen dat even kijken een, een care The treatment and Care to Achieve the Global Target Agreed at the UN High Level Meeting on TB in 2018. Om... Ik moet mijn vertaling even corrigeren, ik het fout hè. maar volgens mij staat hier om te achieve, om te bereiken, de wereldwijde doel overeenstemmend op de Verenigde Naties hoger level. Uh, High-level meeting, high meeting hoog niveau ontmoeting on, op tuberculose in 2018. Uh, corrigeer mij als ik het fout heb, maar volgens mij betekent dat het. Dat ze willen uh, dat, er, dat er jaarlijks in 2022 13 miljard dollar, Amerikaanse dollar nodig is om tuberculose te kunnen voorkomen, te diagnostiseren, te behandelen en nazorg te, te, te geven wereldwijd om de doelen om de doelen te kunnen behalen in, in van uit 2018 funding uh, financieren in low, lage middel lage en middelinkomen landen uh, dat verantwoordelijk is voor 98% van de, van de gerapporteerde tuberculose gevallen uh, false far short of wat is het, false Vertalen. Ver achterblijf bij wat nodig is. Spending in 2020 amounted to... Uh, er wordt gespendeerd in 2020 van 5,3 miljard minder dan... <middels> Gefeliciteerd. Spending in uh, 2020 amounted to US... 5,3 miljard dollar minder dan de, half, dan minder dan de helft. 41% van de globale, globale doelen. Er is een 8,7% vermindering in de uitgaven tussen 2019 en 2020. Van 5,8 miljard tot 5,3 miljard. Met tuberculose uitgaven in 2020 terug naar de level van 2016. Ending op de tuberculose epidemie bij 2030 is, among, is onder de gezondheidsdoelen van de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. Dus in 2030 mag geen tuberculose patiënt meer worden geregistreerd. Dat is de doelen van de, de, de, de UN Sustainable Development Goals. En daar kan ik het over hebben in een andere video. Maar vandaag ga ik het echt hebben over tuberculose. Tuberculose is, wordt veroorzaakt door de bacterie miso, misobacterium tuberculose. of door de, door de tuberculose bacterie. Dat vaak wordt uh, getroffen bij de longen. Tuberculose is geneesbaar en voorkombaar. Dus je kunt het voorkomen en je kunt het genezen. Dus als je zorgen maakt over help, ik word ziek, tuberculose is echt een wereldwijd probleem. Niet meer. Dus niet meer een probleem. Dat was het eens wel, maar nu niet meer. Vijf en een half minuut. Uh, tuberculose is... Wordt, Spread, uh, wordt verspreid van persoon tot persoon door de lucht. Wanneer mensen met loontuberculose hoesten, niezen of sp uh, spit. Of spugen, dat was meer. ja. Uh, kijken... Ze stuwen de tuberkelusbacteriën oh ze oh ze, st ze stuwen de bacteriën de lucht in. Een persoon niet to inhale only a few. Een persoon heeft moed uh, inhaleren. Oh, wat is dat even? Een persoon hoeft slechts een paar van deze ziektekiemen in te ademen om geïnfecteerd te raken. Geïnfecteerd te raken. Dus een persoon Hoeft alleen maar dit te doen. En oké, je bent wel besmet. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, je bent besmet met tuberculose. Je wordt ernstig ziek. Ik, uh, ik kan niet meer worden genezen. in een grapje. Ik maak aan uh, kidding. Ongeveer een kwart van de wereld, wereldpopulatie heeft een tuberculose-infectie meegemaakt. Heb ik dat goed? Nee, niet dat. Nee, niet dat. heeft ja, een, ja, een, een meegemaakt, een tuberculose. Dus een, een kwart van de wereldbevolking heeft tuberculose wel eens meegemaakt. Dus 8 miljard... 250.000, als ik niet vergis. Nee, dat is een kwart van een miljoen. 250 miljoen, als ik niet vergis. Corrigeer me fouten, fout, maar als het goed is, is dat 250 miljoen. wachten wat Wacht eventjes quarter. Eight Ik ga het even aan Bixby vragen wat is, is, is one quarter of eight billion De answer is two million Wat is one quarter of eight billion It's two billion. 2 miljard. Dus... Nog een keer. What is one quarter of 8 billion? It's 2 billion. Heb je, dat, heb je dat gehoord? 2 miljard mensen hebben tuberculose gehad. Een kwart van 8 miljard is 2 miljard. Dus... Dus 2 miljard mensen, dus jij, ik, of Pietje, of Klaasje, of Hendrik, of Jonas, heeft wel eens uh, tuberculose meegemaakt. Heeft wel tuberculose meegemaakt. Nog 2 minuten. Uh, which means, wat betekent dat mensen zijn geïnfecteerd bij tuberculose bacterie, maar nog niet. Or not yet. Maar nog... Hè? Dan dit niet. Oh, op die manier. Dat betekent dat mensen besmet zijn met tuberculose. Dus, je, dus 2 miljard mensen zijn al besmet met tuberculose. Maar ze zijn nog niet, nog, nog niet ziek geworden. En kunnen deze ook nog niet overdragen. Overbrengen. Op die, op die manier. Mensen geïnfecteerd met bacteriën hebben uh, 5, uh, een kans tussen 5 en 10% lifetime risk of falling it. Hè? Van mijn raketwetenschap dit. Levenslang risico om ziek te worden met tuberculose. Hè? Oh, op die manier. Mensen die besmet zijn met tuberculose bacteriën, ...hebben een levenslange kans van 5 tot 10% om ziek te worden met tuberculose. Dus... Dus als je al... Als je goed begrijpt, dus als je al besmet bent met tuberculose... ...dan heb je een levenslange kans van 5 tot 10% om ziek te worden met tuberculose. Dus 90% kans... Nee, tussen de 90 en 95% kans. Dat is mijn smartwatch. Ik leg dit nog even uit en dan ga ik de video afsluiten. Dus, als je, dames en heren, let even op. Als je besmet bent met tuberculose, heb je een kans tussen de 90 en 95% dat je gewoon weer beter wordt. Dus tuberculose heeft een IFR-rate van Infectious Fertility Rate. Nou ja, 5 tot 10% dus. Als mijn berekening kloppen. Those with compromised immune system. Degene met een gecompromiteerd. Degene met een gecompromitteerd immuunsysteem. Met een gecompromitteerd immuunsysteem, zoals mensen met HIV, ondervoeding of diabetes, of mensen die de bak gebruiken, hebben een hoger risico om ziek te worden. Dus als je uh, gecompromitteerd immuunsysteem, dus mensen met HIV ondervoeding of diabetes, of mensen die roken, hebben een hoger risico om ziek te worden. Dus, dames en heren, vond jij deze eerste deel van tuberculose leuk? Ik maak ook nog een deel 2, maar ik wil weten of jullie het leuk vinden. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk ook op het belletje. Mis je niks meer van mijn video's. En dan zeg ik, dames en heren, tschüss en bis zum nächsten Mal.